Kommetjus! Hey Black Tech! Aan de bel, kom eens! Hey, aan de bel, hey! Oh Roosje! Oh Roosje, er wordt alles op! Hey Black Tech! We moeten hier pakken Black Tech! Deze mag je hebben, kijk eens Black Tech! Oh Black Tech, hoor oh, de bel! Kommetjus! Oh, Joyce! Hoi, Joyce. ik uit voor het water, Joyce. Hé, hey, Roosje. Kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. Hé, hey, in de bel. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Hoi, Joyce. Kom maar, Joyce. Hoi, Joyce. Hé, Roosje. Die paal is kapot. Hé, hey, Black Jack! Kom maar Joyce! Hé hey, Roosje! Goed zo, George. Hey He Roosje! Hé Roosje! Hoe je het loof hebben, Roosje? Kijk eens! Hé hey, Blackjack! Niet doen Blackjack! Hé hey, Blackjack! Kom maar, Roosje! Oh, Roosje! Kom maar, George! Kom maar, George! Hé hey, Blackjack! Hé, hey, George! Hé, hey, Roosje! Hé hey, De bel. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ik gooi ze naar binnen. Je mag er eentje pakken. Joyce, goed zo, Joyce. Je raakt hem kwijt, Joyce. Je raakt hem alweer kwijt. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce, oh, je laat hem weer vallen. Je bent niet zo tactisch, Joyce. Oh, Joyce. Kom maar, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Roosje! Alleen Black Tech komt niet! Kom maar, Black Jack! Oh, Black Tech. Kom maar, Black Jack! Oh, Black Jack! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Kom maar, Roosje! Kom maar! Kom maar! Hop! Goed zo, Roosje! Hé, hey, Black Jack! Hé, Joyce, Kom maar! Oh, aan een Roosje! Jullie hebben allemaal mijn waterschap gestolen. Kom Joyce! Gaan we naar achter? Ja, naar achter is naar het noorden. Hé Joyce! Hé Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, nog een blackjack aan! Nou, je mag één hapje blackjack. Kijk eens, blackjack. Hop! Ik moet er altijd breken. Hey George, hey come on George, hey, oh George, hey Annabelle, hey Black Jack, good to ponies, hey Black Jack, oh Black Jack,